Na lange tijd uh, weer aan het voetbal uh, met publiek. Uh, oefencampagne zit erop. Uh, nou, in de wandelgangen werd mij al uh, zaterdag geroepen uh, van... Hey, uh, jongens, we willen wel weer eens een keer de trainers spreken. En kijk eens, twee trainers, allebei. Zeker. Fijn dat jullie uh, even mee willen, mee willen werken aan dit uh, korte interview tussendoor. Uh, nou, hoe is de voorbereiding volgens jullie verlopen? Nou, we zitten nu in... Uh... In de week voor aanvang van de competitie. Uh, maar ik denk dat we natuurlijk een hartstikke rotseizoen gehad hebben vorig jaar. Het grote voordeel vind ik, een compliment voor de TC ook, dat we de groep nagenoeg bij elkaar hebben weten te houden. In die zin dat, uh, dat er twee jongens bij zijn gekomen, die in de winst eigenlijk al zijn gekomen. Nikki en, en Heiri, hè, die komen mm -hmm. al meetrainen, dus ja. die hebben al gelijk kunnen wennen. Uh, en daar is Frenkie en Tim zijn erbij gekomen. En ja, dat betekent gewoon dat je niet meer helemaal opnieuw moet beginnen. Waar op dit niveau al snel 6, 7 nieuwe mensen moeten worden ingepast. Dat zie je overal. Ja. En dat is toch lastig voor een trainer. Hè. Dus we zijn op dezelfde voet door kunnen gaan. Wat betekent dat we, vind ik, een enorme stap voorwaarts zijn ten opzichte van vorig seizoen. En ik vind dat we er hartstikke goed op staan. Hey, die stappen voorwaarts, uh, misschien kan Stefan dat zeggen, waar zijn jullie uh, tevreden over? En waar moet nog aan gewerkt worden? Um, ja, eigenlijk uh, vooral het instapniveau waarin uh, we vorig jaar al in de coronatijd uh, veel aandacht aan hebben besteed. Ik denk uh, uh, de kernwaarden die we in hebben gezet met... Uh, met de spelers, ja, daar, daarin zijn we nu in het nieuwe seizoen, het nieuwe seizoen zijn we daarin al veel verder dan uh, waar, we, waar we vorig jaar mee begonnen. Dus uh, ja, daarin uh, vooral heel erg tevreden, ook uh, de nieuwe jongens die daar uh, uh, ...zich makkelijk of ja makkelijker in aanpassen omdat de grootste deel van de groep al uh, het niveau al omhoog brengt en kunnen daar makkelijker aan aanpassen. Dus ik denk dat dat vooral heel erg uh, het verschil is met het uh, eerste jaar. En zie je specifiek waar nog aan gewerkt moet worden of is dat uh, lastig aan te geven? Nee, nee, het is niet lastig aan te geven, maar uh, ja, we moeten de tegenstander natuurlijk ook niet wijzer maken dan wat er al zijn. Mm -hmm ja dat, dat, uh, dat, dat, dat weten de jongens heel goed waar we mee, uh, mee bezig zijn en uh, ja daar daar leggen we de accenten op uh, in de trainingen met wat we graag uh, nee, we zijn altijd punten voor verbetering natuurlijk mm -hmm. ja? dus uh, ja dat vooral ja hey, en uh, nu uh, de oefencampagne afgesloten uh, ja, hoe vorm je eigenlijk zo'n ploeg en stoom je ze klaar voor, de, voor het echte competitiewerk nou ja, daar heb je voor, voorbereiding voor een grote groep voor uh, nou, dan is ook, uh, op het moment dat je uh, begint zou je het liefst tegen een misschien wat minder, minder tegenstander beginnen en dan rustig het niveau opbouwen ook uh, het aantal speelminuten opbouwen. Uh, nou, dat kon niet, omdat uh, wij en de tweede divisie pas uh, beginnen, of al beginnen dit seizoen, of dit, uh, dit weekend. En de hoofdklasse en eerste klasse waren nog helemaal niet begonnen. Dus we uh, werden al gelijk gedwongen om uh, tegen de derde en tweede divisieclubs te spelen. Uh, met een relatief nog uh, kleine selectie. Uh, ik uh, had op een gegeven moment Tim uh, met corona thuis, uh, Frankie, die geblesseerd was. Uh, nou, we zijn van een groep van 20 vorig jaar uh, plus twee keepers uh, teruggegaan naar een groep van 18. Hè, dus al sowieso al twee spelers minder. Het uh, grote voordeel daarvan is dat we gezegd hebben: van, nou, we zijn een opleidingsclub. Uh, we betrekken de jongens van onder 23 bij. Dat gaan we het hele seizoen doen. Mm -hmm. uh, we gaan, uh, uh, elke, training, elke week gaan we twee jongens van onder 23 mee laten trainen. Uh, wat een groot voordeel heeft voor ons dat we die jongens onder de weerstand zien. Uh, en daar hebben we ook gelijk in de voorbereiding gebruik van gemaakt. Uh, hè, dus uh, wat ik, ik probeerde te zeggen is dat we de jongens van 45 naar 60 naar 90 minuten proberen te brengen. Dat lukt niet altijd omdat de groep daarvoor te beperkt was. Maar uiteindelijk zijn we toch redelijk ongeschonden en heel door de voorbereiding gekomen. Ja, dus, uh, prettig. ja uh, wel tevreden over de, de grootte van de selectie dus, of kan ja, daar per linie misschien nog wat bij? Nou, per linie is veel, uh. hè, want dan praat je <laughs> over uh, als je de keeper meereikt vier linies, ja. uh, dat gaat niet gebeuren. Misschien voorin? Nou ja, dat is eigenlijk uh, wat we ook met de tc hebben afgesproken. In principe is er nog ruimte om er een, een, aanvaller, of een, een speler bij te halen, een mm -hmm. veldspeler, dat zal waarschijnlijk een aanvaller worden. Of dat wordt zeker een aanvaller uh, en wellicht nog een keeper. Ja, dus dat is wat er, uh, in plaats van we hebben er nu 17, gaan we naar 18 uh, plus 2 of 3 keepers, uh, ja. Oké, okay. hey, uh, eventjes uh, zo, competitie start, uh, wat zijn de verwachtingen en uh, wat is de doelstelling dit jaar van jullie met de groep? Kunnen jullie dat aangeven nou, zonder ja, al te veel te verklappen of? Ja, nee, ja, ver verklappen, ja. We ook duidelijk kun je open kaart spelen. TC uh, heeft duidelijk aangegeven dat ze graag bij de eerste vijf willen eindigen en meedoen. Uh, en ze vinden dat reëel. Nou ja, wat reëel is, is altijd lastig. Hè, want er gebeurt natuurlijk in zo'n derde divisie. Bij al die uh, selecties gebeurt natuurlijk heel veel. Mm -hmm. Dus ja, ik denk laten we een wedstrijd of team bekijken en waar we staan. Wij willen heel graag meedoen om die vijf uh, plekken, natuurlijk. Uh, maar wij zitten veel meer op inhoud, uh, goed voetbal spelen. Uh, en dat moet uiteindelijk leiden naar, naar, naar veel winnen. Ja, dus uh, voor ons is dat met name de basis, uh, zo'n dun draadje ook als je alleen maar hebt over winnen en wedstrijden winnen. Uh, want als je niet wint, dan blijft er weinig over. Uh, wij zitten veel meer op ontwikkelen, beter worden, ons spel ontwikkelen, uh, ja, dominant zijn. Uh, wat, wat uiteindelijk moet, moet resulteren in, in veel winnen. Ja. Dus, uh, ja. Ja, daarom pittige tegenstander aanstaande zaterdag de eerste wedstrijd. Ajax uit, die hebben zich ook versterkt, heb ik gehoord. Ja, ja, ik zeg uh, wat uh, namen. Ik heb toevallig vandaag verslag gelezen van een bekerwedstrijd. Dus uh, ja, die, ja, maar ook dat, uh, ja. ik ken al die namen ook niet. Dus uh, we, gaan het, nee. uh, we gaan het gewoon zien uh, zaterdag. Wij moeten elke bak volle of elke week volle bak. Uh, dat heb je afgelopen zaterdag gezien. Maar dat heb je ook tegen, tegen Redswouder gezien of tegen de club van uh, Scherpenzeel gezien, van je Jurgen gezien. Uh, wij moeten volle bak. En dan kunnen we best wel goed voetballen. Uh, maar we moeten elke week volle bak uh, ja. tegen alles ergens anders. Toch nog van ja, voorzichtig dan verwacht je. Wat voor tegenstand verwachten jullie in de derde divisie? Van welke clubs uh, ja, hangt het? Uh, die, welke clubs gaan bovenin meedoen? Laat ik deze vraag stellen. Dat is misschien een voorspelling. die uh... Ja, dat is wel. Ja, denk vooral een vooral gewaagde voorspelling. Ja? helemaal voor uh, hoe je de coronatijd door bent gekomen. Uh, heb je nog spelers? Zijn er nog spelers bijgekomen? Heb je de groep intact kunnen houden? Ja, maar dan ga je al snel kijken een beetje naar de eerste vijf wedstrijden vorig jaar. En het seizoen misschien daarvoor zouden we dus uh, Stedoco kunnen zijn. Sparta-Nijkerk. Uh, Dovo deed ook niet slecht. Dovo deed niet slecht, maar hebben natuurlijk veel uh, mutaties daar gehad. Ze dus zijn oh. onrustig geweest, maar in de oefenwedstrijd hartstikke goed gedaan hier. Uh, dus ja, dat, dat ze zeker uh, kans hebben, denk ik. En uh, ja. ja, dan wordt het al... Ja, daarin een beetje die kans. Ja, en vergeet onszelf natuurlijk niet. Nee, want die eerste uh, vijf, hè? dat hoorde uh, ik net roepen, dus... Uh... Ja, daarom. Nee, maar dat, uh, dat vertrouwen hebben we ook zeker in, uh, in onszelf, maar ook uh, in de spelers. Uh, maar, of dat gelijk vanaf uh, wedstrijd 1 is of wat later in het seizoen dat we uh, alles uh, op, op rolletjes krijgen. Ja, dat, uh, dat zijn de puzzelstukjes die in elkaar moeten vallen natuurlijk. En, uh, ja. Kortom, laten we uh, gewoon lekker aanstaande staten starten. Dan wensen we jullie uh, deze week van voorbereiding heel veel uh, succes mee. Ja, en bedankt voor dit interview beide trainers. Dankjewel, bedankt.